Het instellen van een mailhandtekening binnen Outlook is heel eenvoudig. Open Outlook, open de instellingen hier via de zijbalk en klik daarna op opstellen en beantwoorden hier. Vul hier je mailhandtekening in en selecteer deze twee opties zodat ze automatisch worden bijgevoegd in je mailberichten. En klik daarna op opslaan en sluit het scherm. Als je nu een nieuw bericht opstelt dan zie je dat de handtekening automatisch wordt ingevoegd. Het instellen van een handtekening binnen Outlook is nu voltooid.